Het is een belangrijk moment, want iedere vier jaar kijken we naar de financiering van de topsportprogramma's. Dat hebben we nu ook weer gedaan, daar gaat Maurits straks uitgebreid op in, dat zal ik niet doen. Maar ik wil met jullie wel een aantal algemene waarnemingen delen, juist in deze hele bijzondere en ook wel uitzonderlijke periode van corona. Uh, een vreemd moment. Normaal gesproken hadden we de Olympische en de Paralympische Spelen al achter de rug gehad in Tokio. Zijn verschoven, weten we allemaal, naar het, uh, naar het komende jaar. Uh, en dat betekent dat er eigenlijk ook twee Spelen binnen een periode van, uh, van nauwelijks vier jaar uh, vallen. Nou, het virus, ik zei het al, uh, in Europa. Uh, we zien het allemaal gebeuren, overal worden de maatregelen uh, aangetrokken en verscherpt, maar eigenlijk ook over de hele wereld. En als er nou één sector is uh, die te maken heeft met het internationale karakter en ook de consequenties van het virus, en, uh, ja, dan is het natuurlijk wel de topsport vanwege natuurlijk alle reisbewegingen die we normaal gewend zijn om die te maken. Uh, overal is die corona en overal zijn die maatregelen anders. Ik vond vanochtend een heel mooi voorbeeld in de volkskrant, een mooie inventarisatie over, uh, over de wereld van hoe dat, uh, hoe dat er op dit moment voor staat. Um, nou, juist in deze periode is sport heel erg belangrijk. Zeker om het zelf te doen, ik doe dat zelf ook, hè, om weerbaar te blijven, om fit te blijven en ook in het kader van de volksgezondheid natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om naar te kijken. Want sport boeit je en neemt je ook mee als je thuis voor de televisie zit. Het zorgt voor verstrooiing en het zorgt ook voor ontspanning. Heel erg belangrijk. En bovendien het houdt ook mensen thuis. Dat is misschien een, een klein effect wat erbij hoort. Maar ook in deze periode zeker niet onbelangrijk. En via de sport kom je natuurlijk ook in contact met allerlei andere mensen op het sportveld. Of door je te realiseren dat je samen met andere mensen van sport kunt genieten. Dan kom ik eigenlijk even op de rol van het kabinet. Zoals wij de afgelopen maanden, de afgelopen zeven, acht maanden hebben ervaren. Uh, laat mij duidelijk maken, we zijn eigenlijk continu in een kritische dialoog met het kabinet. Maar wel vanuit het perspectief van de volksgezondheid. Het belang van de volksgezondheid is voor ons, staat voor ons voorop. Dat stond voorop in maart en april en dat is eigenlijk nog steeds zo. Nou, daar hebben we het eerder deze week uitgebreid over gehad met onze minister, met Tamara van Ark. En we hebben haar nog eens een keertje uitgelegd, laten we de sport vooral gebruiken. Uh, uh, en dan met name op de eigen vereniging. He, want dat is natuurlijk nu wel een punt waar we een beetje tegenaan lopen. Uh, uh, het liefst zouden wij zien dat we op de vereniging in normalere groepen weer kunnen, kunnen sporten en ook vooral kunnen trainen. We moeten ons goed realiseren dat de helft tot driekwart van alle verenigingsleden het liefst sporten in hun eigen verenigingsomgeving, in hun eigen clubomgeving. En het is superbelangrijk om dat clubleven eigenlijk toch weer aan de praat te krijgen, zodra er ook maar een kleine versoepeling weer mogelijk wordt. Want voor velen is dat een hele fijne manier om ook de sociale contacten goed te kunnen onderhouden. En Belangrijk aspect hebben we ook met de minister besproken, als dat lukt, dan is dat natuurlijk ook een, een mooi wapen of een, een mooi middel om ook die sociale problematiek die ontstaat in deze tijd, om die ook weer eh, nou, van een goed antwoord te voorzien. He, want dan strijd je eigenlijk tegen de vereenzaming en ook tegen verveling en dat soort eh, aspecten. He, dus dat is een onderwerp waar we eh, echt aandacht voor vragen en waar we volgens mij ook in, in een uh, goed gesprek terecht zijn gekomen met, met het kabinet. Nou laten we de sport dus als bindmiddel gebruiken als we thuis op de bank zitten. Dit weekend weer bij het schaatsen, dat is een mooi voorbeeld. En ja, ik hoop ook dat we heel spoedig ook weer de, de, de topcompetities kunnen, kunnen opstarten. En dat we er op zo'n manier ook van kunnen, kunnen genieten. Dat is natuurlijk van een groot economisch belang. Daar had Bob van Oosterhout het vanochtend uitgebreid over in een artikel in de, in de Telegraaf. En ook Maurits zal daar uitgebreid zo dadelijk bij stilstaan. Nou, wat mij betreft tot slot nog iets over de compensatiekant. We zijn blij dat we deze week hebben kunnen afspreken dat er een aanvullend sportspecifiek steunpakket komt voor de sport van 60 miljoen. Dat gaan we de komende weken verder uitwerken met VWS. En ook praten we over verdere financiële impulsen in de aanloop naar het wetgeversoverleg op 30 november. Dus daarover volgt ongetwijfeld later meer nieuws deze maand. Nou, dan terug naar vandaag. Laten we ook vaststellen he, dat het erg prettig is dat we met behulp van de bijdrage van VWS, maar dat geldt natuurlijk ook voor de Nederlandse loterijorganisatie en ook de ondersteuning van onze commerciële partijen, eh, weer in staat zijn om de topsporters en hun bonden he, de komende vier jaar eh, ook financieel te faciliteren. Eh, en dat we dat financieel perspectief gewoon goed overeind hebben kunnen